Hallo en welkom bij het Pols model Train Stuff. Vandaag ben ik bezig met deze uh, op batterij aangedreven uh, Duitse banen uh, treinen. Uh, uit eentje heb ik de verlichting uh, gehaald. Die uh, zat zeg maar gelijmd half in die trein. En uh, daardoor is ook het uh, model enigszins beschadigd. Kijk, volgens mij is dat deze. Wat is mijn licht? was mijn licht? Uh, ja, je ziet eigenlijk dat hij uh, hier gewoon gesmolten lijkt. Um, bij de tweede wagon heb ik de verlichting ingebouwd, maar dan met ledlicht. En die haal ik er zo bij. Ik was nu eerst nog bezig met uh, de motorwagen zelf. Waar iemand met heel veel plakband, heel veel stukjes kabel uh, doorheen heeft uh, getrokken. En uh, ook alles zeg maar een beetje heeft gedraaid. Dus, euh, nou, dan blijft schone taak, denk ik, om hier wat van te maken. Maar even alle bekabeling goed te doen. Deze mag dan hierop. En dan heeft deze persoon een tweede kabel getrokken dwars door de trein heen. Met een diode erop naar de verlichting. Maar zoveel kabeling is helemaal niet nodig, ik ga deze op de motor zetten. Ik hoop ook niet dat ik het hele mechanisme hier gesmolten heb. Erop. Laten we hem trouwens eerst even tinnen, dat gaat allemaal makkelijker. Zo. En dan de andere. Wat heb ik hier? Een klein draadje. Trouwens. Er is hier zoveel bekabelingen uit die trein gekomen. Dat ik ook wel gewoon eentje kan pakken die er al op zat. Um. Een beetje functioneren die handel. En zat dus uh, de bruine draad zat hier gewoon om de uh, motor uh, uh, ding heen gedraaid de motor. Uh, uh, uh, Om het motor eh, contact sleep dingetje, ah kijk aan, precies verkeerd om, als de trein die kant op rijdt, branden de lampen, dat is niet handig. Dus ja, ik ben bezig geweest met de, de schoonmaken van, het loshalen van alle bekabelingen en het, het schoonmaken van de bekabelingen en vervolgens het eh, gebruik van soldeer in plaats van plakband om het vast te zetten. Daar zal de betrouwbaarheid ongetwijfeld iets omhoog gaan. Zo, eens kijken. Even te googelen dat die motor er nou precies in moet. Volgens mij moet die. Ja, volgens mij zit het wel. Zo. Nu. Naar rechts gaat hij naar rechts. Naar links gaat hij naar links. En branden de led op lamp. Oh, dat gaat niet goed. Bah. Oh. Nou. Huh? <coughs> Welkom bij Polos Model Train Stuff. Ik ben vandaag bezig met de batterij aangedreven Duitse baan uh, um, stekkertrein. In het echt werd deze opgeladen, uh, onderaan de berg, als ik hem niet vergis, reed hij naar boven um, en kwam vervolgens uh, al opladend naar beneden. Zodat hij redelijk efficiënt was. Uh, kon ook langere afstanden rijden. Iemand heeft er in deze uh, verlichting geprobeerd in te bouwen. Even kijken is dat te zien. Ja, dat is helemaal gesmolten. Ik maak hier nu de tussenwagon van. De motorwagen had een heleboel losse bekabeling overal heen. Die is inmiddels opgeruimd. Eens kijken. En we hebben verlichting die kant op. Mooi. Dus die motorwagen kan dadelijk weer in elkaar. Er zaten een heleboel losse draden in. Dit heb ik allemaal um, weggehaald. Opgeruimd. Knipt van um, het zag er niet uit. En ik heb de tweede of de derde motorwagen ook aangepast. Die ga ik even pakken. Zo, het zit nog niet dicht. En uh, deze motorwagen heeft um, LED verlichting erin gekregen. En ik zie nu dat ik denk dat ik deze even om moet wisselen. Maar daar had ik ook al rekening mee gehouden. Hierin zit een LED lamp. Ongeveer op dezelfde manier als de lamp op de motorwagen. Er zit een hele dikke condensator aan. Zodat die uh, lekker constant brandt. Um, zodat je niet zo'n last hebt van uh, als je spoor niet al te goed is. Een motor rolt ook uh, nog door en ik zit er een beetje over te denken om uh, zo'n zelfde opzet dadelijk te doen in de motorwagen. Ik heb hier uh, een uh, stroomregelaar. Die zorgt ervoor dat als de stroom in de buurt van de 5 volt komt, dat hij doorlaat. Uh, alles onder de 5 volt ook. Boven de 5 volt gaat hij weerstand opbouwen zodat er maar 5 volt door blijft gaan. Daar overheen op de output van de 5 volt zit een condensator, een vrij grote. En uh, daarna een weerstand. En de weerstand gaat naar de led toe. Zodat die uh, led niet in één keer doorbrandt als dus die 5 volt voor zijn flikker krijgt. Deze uh, dit zorgt er dus voor dat, nou, even zonder kap. Even zien. Kijk, dit is allemaal analoog. Ja. Kijk, ja, het brandt goed. Het Wordt wel degelijk feller als ik er meer stroom op zet. Komt omdat er meer vermogen beschikbaar is. Maar het, wordt, het voltage wordt niet veel hoger. Dus ik hem nu afhaal. Dan, nu is uit. Dus dat... Uh, zorgt ervoor dat hij uh, niet zo hard knippert als hij dus over uh, sporen heen rijdt dat niet zo heel schoon is uh, wat ik hier heb liggen is daar over het algemeen wel een voorbeeld van. Dus ik denk dat ik dit ook ga bouwen in uh, motorwagen met zo'nzelfde ledlamp, ziet het er mooi uit. En uh, nou, samen met dan de gestripte tussenwagen. Ik denk dat dat er eentje wordt voor iemand anders voor onderdelen. ...heb ik dadelijk een analoog rijdende trein, dat is ook een tijd geleden, met uh, in ieder geval één wagon verbeterde ledverlichting. Nu ga ik eens kijken. Oeh, dat ding wordt lekker warm. Dat was wel de verwachting. Nu ga ik eens kijken of ik het ook allemaal weer in de wagen krijg. Lukt dat nou niet? Het is wel een hele dikke condensator. Ik kan natuurlijk ook gewoon een kleinere nemen en die geval een stuk eenvoudiger hierin passen. Maar dit lukt volgens mij ook wel redelijk. Een kleinere heeft dan als uh, nadeel uh, dat de, uh, de spanningswisselingen uh, die ik het overbruggen of de, de, de, de ontbreking die ik het overbrugge, overbruggen, zijn, overbruggen zijn wat kleiner. Uh, ik denk dat dit wel echt al aan de extreme kant is. En als ik zo kijk, ik krijg hem bijna niet meer dicht. Ik ga hier dus nog een uh, kleinere inzetten. Ik ga heel even bedenken wat ik nou ga doen met de verlichting in mijn uh, locomotief. Misschien wil ik die wel gewoon hetzelfde hebben. Nou, ik heb hem met een kleinere condensator geprobeerd en ik vond het effect niet zo heel mooi. En toen zag ik dat er aan de andere kant van dit loopblok nog ruimte was. Er zat een klein pinnetje in daar heb ik er vanuit uitgehaald. Het loopblok zit nog op zijn plek. De condensator zit dan nu. de Bekabeling heb ik gedaan. Uh, even kijken. Ja. Ik heb niet zo'n heel goed contact zoals de verwachting was. Maar hij blijft toch redelijk rijden. Zolang als hij rijdt, gaat het redelijk. En dat is dan toch het idee. Want met anoloog heb je niet dat als hij stil staat dat hij moet branden. En uh, dit doet hij goed. Maar als hij dan een keer op een... Uh, een er staat, dan uh, dooft hij vrij snel uit. Even kijken. Ja, dit is een Nu Wat ik bij de andere kant ga doen, dat uh, weet ik nog niet. Het is een, ik heb daar een stuk minder plaats in, uh, de, uh, binnen de behuizing om dingen netjes weg te werken. Hier, uh, dat het mooi allemaal onder de bankjes. Dus als ik deze dadelijk goed op krijg. Zo, zo. Ja, dit komt eigenlijk meteen alweer goed op zijn plek terecht. Dan is deze klaar. Nou hoop ik alleen dat ik niks uh, per ongeluk omgedraaid heb. Dus dat de verlichting nog steeds de goede kant op werkt. Maar natuurlijk test ik dat pas nadat ik hem dicht heb gezet. Uh, heb ik nog een schroef? Kijk, hier heb ik nog een schroef. Ik heb de afgelopen tijd flink wat spullen verkocht. Heel blij mee dat, dat ik nu weer ruimte heb. motorwagen gaat de goede kant op. Als ik hem die kant op laat rijden, zou hier de verlichting moeten oh, branden. Oeh, ja die brand. Dus zoals ik zei, heel veel spullen verkocht. Heel blij mee. Uh, deze gaan waarschijnlijk ook de verkoop in. Past eigenlijk niet bij wat ik heb. En uh, het was een, uh, ik heb ze gekocht om, om, om dit project eigenlijk te doen, verlichting erin te zetten. Uh, ik ga ze niet digitaliseren, dat vind ik uh, niet waard. Dus, ja, mocht je interesse hebben, ik zal hieronder ook de link plaatsen op de marktplaats denk ik. Want ik zie weinig reden om ze nog te houden verder. Bedankt voor het kijken en uh, tot een volgende keer.